Alles wat in de wc terechtkomt in de gootsteen, uit de wasmachine, dat komt hierin terecht. Nou, deze bacteriën die maken eigenlijk het vervuilde water schoon. Nou, ik neem een monster van de tank en daarmee bepaal ik hoeveel bacteriën er in het water zitten. Je moet zorgen dat je er genoeg hebt, zodat je al het rioolwater voldoende kan zuiveren. Nou, ik kom heel veel zaken tegen die niet in het rioolwater horen. Dat is onder andere vetresten en ook de billendoekjes. Want daar gaan echt onze pompen van stoppen. Nou, inwoners kunnen ons helpen door alleen de drie P's door te spoelen. Nou, dat is plas, poep en wc-papier. Nou, ongeveer 24 uur nadat het rioolwater bij onze zuivering is gekomen, stroomt het hier weer de rivier op.